De industriële maatschappij heeft ons veel vooruitgang en ook heel veel goeds gebracht. Maar loopt nu op tal van terreinen vast. We zijn kennelijk toe aan een volgende fase in de maatschappelijke ontwikkeling. In, in ICT-termen zou je dat noemen een volgende release. Een volgende release van het lange ontwikkelings- en beschavingsproces dat de geschiedenis van de mensheid is. Dus het is geen klein ding waar we het hier eh, over hebben. Dus wat ik eerder zei, we leven, naar mijn begrijpen, op een evolutionair moment in de geschiedenis. En ultiem gaat het daarbij om eh, het vinden van een manier van leven en werken eh, die ons in staat stelt als soort te overleven. Want dat is eigenlijk het steek. Eh, we hebben de afgelopen tijd het leven wel opgevat als een strijd om de survival of the fittest. Maar het echte vraagstuk van de komende tijd is de survival of the species. Dat is een wezen, denk ik, wat aan de orde is. En eh, daarbij eh, zou ik zeggen, zijn de inzichten, de kennis en de technologie die we daarvoor nodig hebben, die zijn beschikbaar. Op allerlei terreinen eh, is dat inmiddels voorhanden. ...moet nog wel verder worden ontwikkeld, maar het is er in beginsel al wel. En het gaat dus in essentie om de wil, onze gezamenlijke wil en het organiserend vermogen om het ook te doen. En dat wordt in moderne organisatieliteratuur wel geduid als we moeten ons organiseren voor emergentie organizing for emergence, wordt het in het Engels genoemd. En dat wil dus zeggen, ons zo organiseren... dat we er ons bewust van zijn... dat evolutie dat en de ontwikkeling van het leven... een open, dynamisch en ook chaotisch systeem is. En in zo'n overgang als waar we nu terechtkomen... moet je je dus zo organiseren dat je dingen niet vastzet... Maar dat je ruimte maakt, dat je openheid maakt om datgene wat zich aandient als nieuwe ideeën, als nieuwe mogelijkheden, ook volop de kans te geven. Dat is een heel wezenlijk aspect van organiseren in de komende tijd. En dat is dus wat, wat anders ja, dan vasthouden aan het oude. Dan proberen hardnekkig het oude in stand te houden.